Nou, het is een beetje koud. Een beetje waar. Het is hier 7 graden. En waar we heen gaan? Het dus 3. En ja, we zitten nu al een beetje zo van. Ja, het is koud. Ik heb mijn winterjas vast aangedaan. Ik ook en ik heb er nog eentje bij me. Wordt er vandaag wel 17 graden. Ja. En ik ga naar Big Dog. Dat is het belangrijkste. We hebben een springwedstrijd, een dressuurwedstrijd en een spelletje. En heel de achterbak ligt. Ja, want mijn trailer <tie> ja, met mijn trailer. Dus die heeft natuurlijk geen zelfkamer. Kijk eens zien. Daar. Ja. Mijn vader heeft geen E achter B. En mijn moeder, die... Ja, die heeft iets aan haar kaak. Dus dan ga ik naar mijn vader. En Christine. En Kim. Ik ben water. vader. nog heel Ja, het is nu. Kijk. Kwart voor zeven. Tien voor acht. Tien voor acht. Nee, nee, nee. <laughs> Klein verschil. <laughs> Ik ook ze voor acht, zeggen. Dus, aan maar heen. Tot zo. Oké, okay, we zijn er. Het is even een beetje geduurd. En we zijn een beetje vroeg. Want we zijn gewend dat we nog een paar keer verkeerd rijden. Maar vandaag <laughs> hebben we iemand achter het stuur die weet hoe het moet. Dus we zijn een half uur te vroeg. Maar dat geeft niet. Bel staat achter ons. En ja. zo en zo en ja, Het is nu ja. in plaats van 3 graden 5 graden. Ja. Het is niet heel veel beter. Nee. Ik ga weer mijn munt opdoen. Nee. Nee. Zo, nou Tessa die gaat zo springen. Ze gaat nu eventjes een beetje losrijden en het parcours eventjes uh, verkennen. Ze heeft netjes, uh, net met, uh, met Kim al het hele parcours uh, nagelopen. Nou, we doen nog even een interview met, uh, met Bella. Bella, hallo, hoe gaat het met je? Uh, weet ik niet. Heb je nou je zin? Weet ik niet. Ik denk ah, het wel. Een beetje, maar ja, een, een, beetje, een, beetje, een, een, beetje, een ja. beetje. Ja, ja. ja. En uh, Tessa, oh, zo. Is een ja. gaat het met jou? Heel fijn dat hij goed? vormtje kan maken. Als je dat maar hij is gewoon heel slim. Maar zij... Heb je er zin in? Ja. ja. Blijf me zo de hele tijd goed. filmen. Kijk, zie je zo even de film van Goed, ga gauw verder, want jij moet nog verder. uit. Ja, Bella is een beetje eigenwijs. Ik wil iedere keer met me knuffelen. Hier ja, komt ze weer. Ze oh, komt dat niet veel. Ja. Bella. Hé. Hey. Hou op. Hou op. Laat me met rust. je goed hè? Zit je zo hoor. En je hebt helemaal geen dpd meer nodig voor je pakketjes. Hey! Nou, je moet niet bij je neven gaan lopen. Maar dan zal ik gauw beginnen, want het is zo spannend. Tessa, hop en op. Leunie Joris. Hey, gefeliciteerd. Vandaag is woensdag en maandag waren paarsjes vrij, alle drie. Toen hebben we niks gefilmd. Toen was het opeens dinsdag. Toen was de camera vergeten. Vandaag is het woensdag. En nu is de camera leeg. <lacht> het is niet uh, mijn uh, vlogweek geloof ik. Maar voor alles aan de hand is met de camera. Nou, Dat valt ook wel weer mee. Tess heeft besloten dat mijn paard hetzelfde nodig heeft als Bella. vlegjes met roze elastiekjes. Kijk, weet je hoe dat komt? Een paar van Rona's maanden groei de verkeerde kant op. Dus toen mm -hmm. dacht ik als ik vlechtjes ga maken dan... Ik moet er eigenlijk een maand in zitten of een weekje. Maar we doen maar een weekje. Want we ik Het ziet er een beetje bijzonder uit. Het is hartstikke mooi. Dus we toe. gaan zo springen bij Steve. Eerst getest, privéles. En daarna, ik in de gewoon les. Kunnen we helaas ook niet filmen. Zeker niet met mijn telefoon. Nee. Dus ik ben een slechte vlogger deze week. Sorry. Ja, wij allemaal. Het spijt me echt. Ik ga je pony poetsen? Oeh. Ga jij je pony poetsen? Kijk, daar staat ze met pony en al. Het regent yes. vandaag vind dit zo'n beetje ook mm, dus we gaan buiten rijden omdat het binnen heel erg druk is en er zijn daarom lessen aan de gang ja dat alles bij elkaar maakt het dat het gewoon prettiger is om buiten te rijden ondanks dat het regent ja, en het ja het blijft het... natuurlijk zijn, of vanmorgen is open manezedag en dat zorgt ervoor dat we dus niet binnen kunnen rijden morgen. Want morgen gaat ook de hele dag regenen. Dus, ze hebben vrij!